De sfeer is uh, in de afgelopen 21 jaar mega veranderd. En dat is wel heel leuk om te zien. In Doorsnee is het eigenlijk best wel een prettige, een prettige en veilige wijk. Af en toe in de grote flats die hier allemaal in staan, is er wat overlast van jeugd die wat gaat hangen. Maar je stu dingen stuk. Het is een plein met heel veel reuring. En de afgelopen twee jaar, sinds ik hier ben, zijn we begonnen met de complexgerichte aanpak. Dat is dus is een samenwerking tussen IJmeren, de gemeente en de politie. Want prettig doen we samen en dat, dat is er dus met de hele flat samen. Met alle bewoners, maar ook met IJmeren. Als wijkbeheerder help ik natuurlijk altijd graag mee. Uh, ja, We willen allemaal een schone galerij. We willen geen karretjes hebben, we willen geen vuilniszakken waar muizen aan gaan knagen. Als ik burgemeester zou worden, zou ik af en toe meer activiteiten hier doen als een markt. Zodat er meer mensen komen om, ja, om het een beetje populair te laten maken. Ja, dit is een buurt met uh, kleine kinderen, veel kleine kinderen. Ik vind dat, dus, dat er te weinig uh, speelattributen zijn voor deze kinderen. Daarachter hebben ze één goud, maar daar heb je ze geen zebrapad. Als je moet uitstoppen in de bus, geen zebrapad, altijd ongeluk. Dat is dat ik wil veranderen. Ze laten ook uh, uh, bijvoorbeeld cola vleesjes laten ze ook op de grond en ze uh, roken ook in de lift en die geur blijft er nog steeds en dan worden de kinderen ziek, ziek van die geur. Als ik van mijn uh, woning hier uh, op neerkijk is het gewoon prachtig, maar het werkt niet gewoon in deze buurt. Uh, want Er zijn veel kleine kinderen, kleine kinderen uh, ja, zien dit als een uh, speelattribuut, het is het niet, het is kunst. Zoals je merkt staat er altijd heel veel wind, natuurlijk. Ik vind het hier heel winderig. Wat ik zelf jammer vind aan dit plein is dat er weinig beschutte plekjes zijn voor mensen om uh, gezellig even een praatje met elkaar te maken. Sommige flats zijn nieuw gebouwd in 2012, maar sommige die zijn, uh, wonen nog een flat van 1970 die we nog hebben. Dus ja, die, uh, bijvoorbeeld de liften, ja. dat is af en toe uh, best wel een probleempje. Als iedereen een beetje beter op elkaar leeft in de flat en in de buitenruimte dan kunnen we dat samen.